Uh, nou, we staan hier bij de Voorstraat. Dat is een uh, primaire waterkering. Uh, die, dat is een stukje van de primaire waterkering van het eiland van Dordrecht. Uh, bij de Voorstraat hebben we een uh, probleem met wat uh, tekort aan hoogte om te voldoen aan de veiligheid. Uh, dat wordt opgelost door, uh, door wat vloedschotten te plaatsen en uh, coupures. Dat zijn de wat grotere schotten voor de wegen. Daarmee uh, kunnen we de, de hoogte halen die nodig is. Uh, taakverdeling is zo dat uh, de, het waterschap is in principe de opdrachtgever uh, bij de vloedschotten en de gemeente zorgt voor uh, de nodige handjes. Uh, die handjes die, uh, gaan overal uh, vloedschotjes erin hangen waar, uh, waar beugeltjes zitten langs heel de voorstraat en overal de, de grote coupures uh, dichtzetten. Naast de vloedschotten testen doen we nog meer zaken aan de waterkering om ze veilig te houden. Onder andere tweejaarlijkse inspecties van onze waterkeringen. Daarnaast worden er ook nog allerlei andere afsluitmiddelen getest. Bijvoorbeeld afsluitmiddelen in leidingen van gemalen en inlaten. Keersluisdeuren worden getest op functioneren en op versterkte.